In deze video laat ik zien wat het class Notebook, het klasnotitieblok in Microsoft Teams allemaal inhoudt en wat je daar zoal mee zou kunnen doen. In een klasseteam in Microsoft Teams zie je bovenaan standaard het tabblad Notebook staan. Als je daarop klikt, dan kom je op een standaard bladzijde een uh, sectie. Welkom bij class Notebook en er wordt uitgelegd wat je hiermee kan. Je ziet hier ook meteen een uitleg over de onderdelen van zo'n klasnotitieblok. Elke student krijgt zijn eigen notitieblok waarin hij kan werken. Je hebt een inhoudsbibliotheek waarin je je eigen lesmateriaal kunt plaatsen en waar studenten alleen kunnen lezen. En je hebt een ruimte voor samenwerking waarin iedereen kan samenwerken, maar waar dus ook iedereen iets kan wijzigen. Als ik het menu hier open, dan zie je dat deze secties hier ook weer terugkomen. De collaboration space, de samenwerkingsruimte, staat hier. Daar zit dan ook een sectie bij met net zo'n uitleg als hier staat over de samenwerkingsruimte. Je hebt de inhoudsbibliotheek waarin je naar eigen inzicht secties kan aanmaken. Je ziet hier ook een heleboel staan, daar loop ik zo meteen even doorheen. Met ook weer zo'n bladzijde met uitleg. En je hebt onderaan in dit geval één notitieblok van een student en die kan daar dus zijn eigen werk in bijhouden. Een andere sectie die hier nog staat, sectiegroep, dat is de alleen docenten sectiegroep. En die is heel handig omdat je daarin al je voorbereidingen kan doen zonder dat de studenten dat zien. Zodra dat dus klaar is kun je het verplaatsen naar bijvoorbeeld de samenwerkingsruimte of naar de inhoudsbibliotheek. Als je kijkt naar wat er allemaal mogelijk is in OneNote dan is dat echt heel erg veel. Je kunt in OneNote schrijven. Uh, je kunt erin tekenen, je kunt er video's in afspelen, je kunt er materiaal in embedden, je kunt audio en video toevoegen als bijvoorbeeld feedback. Je kunt tags gebruiken voor bepaalde uh, categorieën in je, uh, in je notitieblok. Je kunt schablonen toepassen en er zijn zelfs mogelijkheden om wiskundige formules te laten voorrekenen en om daar een oefenquiz bij te genereren. Ik ga daar wat voorbeelden van laten zien. Allereerst audio en video. Je kunt in uh, OneNote kun je audio toevoegen. Dat gaat eigenlijk heel eenvoudig via invoegen. En dan klik je de optie audio. Je zult dan eerst even in een pagina moeten klikken om die knop actief te maken. Uh, gebruik je OneNote 2019 of 2016, dan is ook video nog mogelijk. Dus audio invoegen. Je ziet dan uh, op het moment dat je die uh, knop hebt geklikt en je begint te praten, dan wordt het opgenomen. En dit is dan weer terug te spelen met behulp van zo'n symbooltje. En er wordt ook bijgezet wanneer de opname is gemaakt. Het is een hele mooie functie, met name om feedback te geven bij ingeleverd werk van studenten in hun eigen notitieblok. Je kunt ook iets dicteren. Uh, dicteren werkt uh, vooral via de OneNote voor Windows 10. Dus daarin zit uh, onder het menu start, zit ook de optie dicteren. En uh, daar kun je dan hier, hier kun je hem ook vinden binnen Teams, dicteren. Je kunt hier ook nog verschillende talen selecteren. Het is dus zelfs ook nog interessant voor je studenten om daar bijvoorbeeld een vreemde taal mee te oefenen en om uh, hier dan zaken in te spreken. Text-to-speech, uh, dit is een voorbeeld van een heleboel verschillende talen. Uh, er zit namelijk een zogenaamde insluitende lezer ingebouwd in OneNote, die allerlei zaken kan voorlezen. En die vind je onder beeld. Daar zie je insluitende lezer. Op het moment dat, dat je deze selecteert, wordt de tekst aangepast, wordt in, op een andere manier weergegeven. Je kunt hem dan afspelen, je kunt ook de stem wijzigen, je kunt daar een andere uh, snelheid voor aanpassen. Je kunt bepaalde woordgroepen hier selecteren, er zit zelfs een een woord, uh, woordenboek zit er nog in. Dus je kunt hier allerlei zaken uh, doen die me, uh, te maken hebben met het voorlezen van een tekst. En dat doet hij in diverse talen. Zoals dus een voorbeeld van uh, text-to-speech, uh, oftewel de insluitende lezer. Video invoegen, zoals ik al zei, dat werkt alleen via OneNote 2016 of 2019. Daar vind je hem dan onder invoegen, onder het uh, menu uh, invoegen. Video staat dan al bij. En dat werkt eigenlijk op dezelfde manier als bij audio invoegen. Als je op die koppeling op dat knopje hebt geklikt, kan je meteen beginnen met uh, inspreken. Uh, je beeld wordt daarbij opgenomen. Ook een hele mooie optie om feedback mee te geven. Dus dat wat betreft audio en video. Dan kun je allerlei zaken insluiten. Um, er is een aparte pagina die ik in de notes bij deze video zal plaatsen waar je kan vinden wat er tegenwoordig allemaal al kan worden ingesloten. Je ziet hier een hele waslijst aan mogelijke interactieve uh, tools. Uh, daar zitten ook Microsoft zaken tussen zoals Forms en Stream, maar ook Sway. Dat zijn de Microsoft uh, tools zelf. Ik zal daar een paar voorbeelden van laten zien. Uh, hier zie je een pagina. Waar uh, verschillende uh, video's zijn geembed. Uh, ge Eigenlijk is het dan alleen een kwestie van de juiste link op de pagina plakken. En dan wordt het omgevormd tot zo'n embed onderdeel. Je ziet hier een video van TED. Uh, je ziet hier iets uh, wiskundigs. Dat heet Desmos. Dat kun je dus embedden. En dat is dan ook interactief. Hier kan mee gewerkt worden. Hier zie je GeoGebra. Ook hier weer geldt dat uh, zo'n uh, onderdeel gewoon te manipuleren is. Dit is uh, Rappel.it. Ik ken hem zelf niet, maar uh, het ziet eruit alsof dat iets met uh, computercode te maken heeft. En dit is een, uh, een interactief uh, ja, in dit geval is het een uh, 3D model voor scheikunde vermoed ik. Um, hier staat een SWAY uh, en daarin staat dit dan geembed, Dus eigenlijk wel een, een, een soort dubbele. Je hebt een Swae geëmbed. En daarin kun je dan weer andere tools laten zien. Uh, P -H -E -T, vet, Ik weet niet precies wat het inhoudt. Maar ook dit is weer iets wat interactief is. Iets interessants voor natuurkunde lijkt het. Dus dat zijn wat voorbeelden van hoe je iets kan embedden. Een andere optie is het Excel. Uh, je kunt een uh, Excel Bestand embedden in OneNote en daar dus ook dan uh, gegevens in aanpassen. En uh, daar, uh, daar zit eigenlijk dezelfde functionaliteit achter als in Excel. Uh, dan heb je Flipgrid. Flipgrid is een uh, manier om video uh, bij elkaar te verzamelen. Is ook uh, onderdeel van het uh, Microsoft aanbod. Je kan hier uh, uh, een bepaalde stelling of een bepaalde vraag in Flipgrid opnemen. Uh, dat kanaal, uh, Flipgrid kanaal, kun je dan weer in OneNote plaatsen en studenten kunnen dan ook via OneNote klikken op een, uh, een grote plus. In dit geval uh, staat hier record a response en vanuit OneNote kunnen ze dan uh, iets toevoegen aan Flipgrid, dus een video inleveren. Uh, je kunt een formulier embedden, dat is dan een Microsoft Form. In dit geval zie je een voorbeeld quiz uh, met wat verschillende types vragen daarbij. Um, dus dat is eigenlijk kant en klaar al uh, door de link van je formulier in OneNote te plakken, wordt het zo'n interactief formulier op de pagina. Uh, bij PDF bestanden kun je er ook voor kiezen om een PDF gewoon als uh, afbeelding te tonen. Dit is een handleiding over wat, hoe OneNote 2016 precies werkt. Je ziet dat deze pagina's gewoon in OneNote te lezen zijn. Sway, dat is dan een manier om informatie te presenteren en het is een interactieve presentatie, in dit geval is het er een over het klasnotitieblok. Je ziet hier dan ook uh, dat je hier doorheen kan bladeren en zo is een Sway interactief in OneNote te bekijken. En je kunt ook heel eenvoudig door het linkje te plakken, video's op een pagina plakken en dan meteen Afspeel. Dus het is alleen een kwestie van de link naar de video op de pagina plakken in OneNote en het wordt meteen zo'n afspeelbaar videovenster. Een ander interessant onderwerp, uh, dat zijn de zogenaamde tags of markeringen. Dat is iets wat met name in OneNote 2016 al veel uh, uitgebreider te gebruiken is. Maar je ziet ook hier in de, uh, de, OneNote die binnen, de OneNote online die binnen Microsoft Teams zit, zie je labels staan. Bij labels heb je al een hele hoop mogelijkheden om iets in je tekst van een label te voorzien. Uh, wat ik zelf een hele handige vind is gewoon het takenhokje. Uh, dan kan ik aanvinken of iets gedaan is, ja of nee, voor studenten ook heel handig om hun taken bijvoorbeeld in bij te houden. Maar ook om aan te geven dat iets belangrijk is. En het mooie van OneNote 2016 is dan nog weer dat je ook op die tags kan zoeken. En dat je bijvoorbeeld kan zeggen, uh, ik zoek een bepaalde contactpersoon. Geef mij een overzicht van alle tags waar ik de uh, contactpersoon heb aangegeven. Dan krijg je één pagina met al je tags mooi bij elkaar verzameld. Dus dat is een uh, voorbeeld van tags of labels. Stickers en emojis zijn ook allemaal te gebruiken. Uh, zijn ingebouwd in, uh, in OneNote, in OneNote online ook. Ik zag ze net heel eventjes voorbij vroepen, maar uh, soms... Duurt het even voordat die pagina goed in beeld is. Dat is ook iets wat, uh, wat in OneNote af en toe gebeurt. Dus de pagina verversen wat ik net hier deed met dat symbooltje daar wil soms wel eens helpen. Um, dus uh, stickers toevoegen, dat gaat uh, ook bij het werk van studenten via invoegen en stickers. Hier zie je de knop staan. Je hebt daar een hele hoop mogelijkheden, dus ga gewoon eens kijken en zet eens wat anders neer bij een student. Als feedback is altijd leuk uh, om die stickers te gebruiken. Uh, wat betreft schablonen, er zijn wat standaard schablonen te gebruiken en die hebben alle, zijn in allerlei categorieën. Maar denk hier wel weer dat het alleen maar in OneNote 2016 werkt. Je kan trouwens via openen in browser, openen in desktop app, kun je springen naar je desktop app en dan kun je daarin verder werken. Maar binnen OneNote Online zijn deze schablonen niet ingebouwd. Die zitten wel in OneNote 2016 onder het menu invoegen. Hier zie je een voorbeeld van wat, een schabloon voor aantekeningen. Dit is weer een ander schabloon waarin iemand dus al een kant en pagina krijgt met een bepaald achtergrondje. Hier is bijvoorbeeld een schabloon voor de takenlijst. Dan is het al voor een deel ingevuld en hoef je eigenlijk alleen je eigen taken daar nog maar bij te zetten. Dus dat zijn wat voorbeelden van nuttige uh, uh, je kan heel eenvoudig in OneNote met tabellen werken. Dit is een voorbeeld van een lesplanning die ik uh, regelmatig gebruik. Ik gebruik daar ook kleuren in. En wat ik ook uh, gebruik is bijvoorbeeld een checklist waarin staat wat mensen allemaal moeten inleveren. En dan kunnen ze middels zo'n takenvakje aanvinken of ze dat intussen al gedaan hebben. Dus voor jezelf bijhouden wat je wel en niet nog moet doen. Tabellen dus met allerlei kleurtjes. Dat ziet er dan net even wat aantrekkelijker uit. Je kan tekenen. Tekenen is ook een aparte menu optie. Hier tekenen. Um, en als ik dat menu open, dan zie je ook dat je verschillende kleurtjes tot je beschikking hebt. Uh, dat je de pendikte kan aanpassen en dat er ook een gummetje bij zit om dingen weer weg te gummen. Um, dit zijn wat voorbeelden die ik uit andere, uh, andere notitieblokken heb gehaald, Engelstalig in dit geval. Maar je ziet dat je, uh, als je daar een beetje handig in bent, met name met een tablet, take a tablet, dan kun je daar hele mooie resultaten mee behalen. Ook aantekeningen die je bijvoorbeeld zou maken in zo'n uh, kanaal, uh, tijdens een les in het tabblad notities, die kun je ook in je inhoudsbibliotheek laten verschijnen. Daarover heb ik een andere video gemaakt. En dan kun je uh, je aantekeningen, je kun je, je je, je pagina eigenlijk delen in het scherm tijdens de les, daar je aantekeningen in maken, die zijn dan meteen opgeslagen bij het kanaal van de les en dan ook terug te vinden in de inhoudsbibliotheek. Ten slotte nog de wiskunde-optie. Bij uh, de wiskunde-optie is het zo dat je uh, zo'n zo vergelijking zoals dit kunt selecteren. Uh, hier staat ook hoe het aan, uh, in zijn werk gaat. Uh, je kunt ook een handgeschreven vergelijking uh, ingeven of deze type, zoals deze hier. Je moet het in ieder geval dan selecteren. Ik heb het hier ook geselecteerd. En dan kun je op de knop wiskunde klikken. Uh, die knop die moet ik heel even zoeken. Hij zit bij tekenen in dit geval, bij wiskunde. En je ziet hier nu ook uh, aan de rechterkant zie je de vergelijking verschijnen. Um, in dit geval... Geeft hij geen oplossingen, maar standaard komen daar dan wat, uh, een wat oplossingen onder. Het kan zijn dat ik deze niet helemaal goed heb geselecteerd. Ja, nu komt hij wel. Nu kan ik zeggen oplossen. Hij geeft dan een oplossing. Uh, en ik kan ook een oefenquiz genereren. Als ik daarop klik, dan kun, kan ik aangeven hoeveel vragen ik precies wil. En je ziet hieronder een voorbeeld. Dan krijg je allemaal vergelijkbare vragen in Microsoft Forms. Uh, die dezelfde soort uh, formule uh, dan uh, hebben. In dit geval heb ik tien vragen gevraagd. En dan uh, zijn het meer keuzevragen die, zelf, die die zelf nakijkt. En dan heb je als student dus meteen de mogelijkheid om nog wat extra te oefenen met uh, bepaalde uh, wiskundige formules. Dat wat betreft alles wat je kunt invoegen uh, in uh, OneNote, in het klasnotitieblok... Het belangrijkste hierbij is denk ik wel dat er heel veel is en dat je vooral goed moet kijken wat heb ik voor mijn vak nodig. Maar je ziet dat je in de inhoudsbibliotheek in ieder geval heel veel van je lesmateriaal mooi zou kunnen vormgeven. Uh, dat je daar ook interactieve elementen aan kan toevoegen en dat je studenten vervolgens deze in hun eigen notitieblok kunnen bewerken. Omdat je alles, alles wat je maakt in de inhoudsbibliotheek kunt distribueren naar de studenten. Uh, hoe dat distribueren werkt, dat heb ik in een andere video weer uitgelegd. En ook is er nog een video hoe, uh, waarin je kunt zien hoe je de opdrachtenfunctie in Teams kunt gebruiken. Want daar kun je namelijk een pagina uit de inhoudsbibliotheek aan koppelen. En een student kan dat dan in zijn eigen notitieblok maken. Het klasnotitieblok, echt onontgonnen gebied denk ik voor heel veel mensen. Maar o oh zo mooi om daar eens wat meer mee te gaan doen.